Wat krijg je als je de Concorde koopt? Dit is de Concorde Lounge, hiermee kun je je paard logeren. Daar zit ook een folder in en weer dezelfde sheet om je katrol aan, de, aan het bidstukje te bevestigen. In de folder aan de binnenkant weer de stapgewijs hoe je het moet aanbinden en tips en tricks en belangrijke informatie op de achterzijde. Nou, dan ga ik weer beginnen met de katrol aan het bitstukje te bevestigen. En dan begin je met het haakje om de ring. Dat is één. En dat haakje schuif je terug in de katrol. En dat leg je plat. Dan is hier een palletje. En dat schuif je ertussen, Precies onder zeg maar, het gaatje van de katrol. En met dit pinnetje zorg je... Dat je eigenlijk alles aan elkaar bevestigt. Zo. En dan pak je weer het ringetje. En die schuif je door het uiteinde van dat pinnetje. Kijk, en dan zit hij eraan. Het bitstukje heeft vrij lange uh, poten, zeg maar. Waardoor je ook als je hem aan het bit klikt, dat je deze kan. Om het bit heen kan inkorten. Het is natuurlijk kunstleer en uh, wat het uh, klittenband goed omsluit. Je voelt het, het is heel mooi zacht en het uiteinde is ook weer mooi afgewerkt. Hè. Dus als je door de katrol gaat, dat, je, uh, dat dit niet gaat rafelen hè. dat je hem er straks heel moeilijk doorheen krijgt. Hè. En wat ik eigenlijk altijd even doe, is ik zorg dat het het uiteinde net even iets verder uitsteekt. En eh, doordat er toch nog katoen in zit, dan krijg je ook geen brand. Dus als ik kijk, voel nu wel een soort van vettig beschermlaagje. Maar mocht dat paard eh, wegschieten en het koord zou door mijn hand schieten, dan voel ik dat ik geen brand krijg. Zoals bijvoorbeeld bij een longeerlijn vaak wel gebeurt. Ja, en dan voel je al dat dit gewoon heel mooi zacht. Fluffy-achtig materiaal is bij het erop leggen, wel altijd zorgen dat de leren bies naar achter wijst, dus naar de staart. Want als ik natuurlijk hem zo ga aanbinden, ja, en dan zit er misschien net ergens iets wat te los. Of je hebt het gewassen en het er net niet goed sluitend opgezet. Dat je absoluut geen verwondingen krijgt achter de elleboog. En als je hem zo start met aanbinden, hè, dus het hoofd van het paard is hier. En de achterhand is hier. Nou, dan wijst dat klittenband altijd naar achter. En dan hou je de mooie zachte kant aan de, aan de elleboogkant. Zeg maar. En je ziet ook tijdens het oprollen dat door het vlechtwerk slaat het koord niet om elkaar heen. Dus het blijft zeg maar, mooi een open rondje maken. Zo. Pak ik het wit stukje? Kijk, dan nou hang je de karabijnen aan de ring. Is die mooi opgeborgen?